Ik ben Miranda, ik ben boots in het Olympisch Stadion. Uh, we trainen uh, elke donderdagavond. Dit is goed voor, uh, voor de trainingen. Yes. Yes. <laughs> Sorry, Een jaartje geleden ben ik Branen tegengekomen, uh, heel talentvolle jonge hardloper uit Eritrea. En sindsdien uh, staan weer elke donderdagavond op de baan. En ook tussendoor doen we gezellige dingen. We moeten opschieten. Hey. Dank u wel voor dinar. Alsjeblieft. Mijn zoontje heeft hem meegenomen hardlopen om Amsterdam te leren kennen. Dus hardlopen door het centrum, langs musea en zo. Een beetje alle dingen laten zien. Wat ik gewoon aan hem zie, ondanks het feit dat we nog niet 100% met elkaar kunnen communiceren. Zijn dus Nederlands gaat gelukkig wel steeds beter. Is dat hij gewoon heel behulpzaam is. Het komt van hemzelf. Dus als ik zie hoe hij met mijn zoontje en ook met mijn dochter omgaat, is het gewoon heel heel lief, gewoon heel uh, ja als, uh, al, eigenlijk als een stukje familie toch al nu. Uh, if I want anything, but wat what do you want? So, mother is that means the same. So it is mother that means Dat is wel een eer, toch? <laughs> Dat je al direct. Uh, die titel krijgt, daar ben ik wel blij mee, maar ook verantwoordelijk. Ik voel me gewoon verantwoordelijk ervoor dat, dat, dat hij hier gewoon goed op zijn uh, ja op zijn, beentjes, op zijn pootjes terecht komt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je in een ander land komt, uh, dat er mensen zijn die je helpen, die je welkom laten voelen, die uh, ja, gewoon het gevoel geven dat je, dat, je, dat, je de, dat je er ook bij kan en mag horen. En zeker in Nederland denk ik dat we gebruik moeten maken van ons rijke verenigingsleven en die mensen meenemen. Ik denk dat Beranis zich inderdaad meer thuis voelt en zich meer thuis gaat voelen. Als hij inderdaad uh, nu met die jongens, ik zie ook weer hoe hij met ze omgaat en zo, en zich steeds vrijer uh, voelt om ook inderdaad uh, met een aantal van hen, die zeg maar in zijn snelle groepje zitten, begint hij al te communiceren. Ja, een beetje. Ik praat in het gaat goed. Beter, echt waar, ja. In het begin, uh, ja, Engels, maar jouw Engels was ook nog niet zo goed, dus dan is het, ja, gewoon maar dan iets voordoen en dan, dan ging je er wel achteraan lopen, Engels dus, en nu Nederlands, dus ik moet alleen nog maar Nederlands gaan praten, hè? geen Engels meer, mag niet meer. Ja, ik, ik start you know, hier uh, nu, lessen. En ik zie nu gewoon dat er meer interactie is. En dat was in het begin niet. Dus hij voelt zich steeds vrijer om inderdaad, ja, om zichzelf te kunnen zijn.